Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over thermoregulatie. We gaan het hebben over regulering van de lichaamstemperatuur, warmteproductie, warmteverlies, hyperthermie, hypothermie en hierbij komen we ook onder andere de termen verdamping, straling, convectie en conductie tegen. Als je wat hebt aan deze video, geef deze video dan een duim omhoog en klik op abonneren. Als onderdeel van homeostase wordt onze lichaamstemperatuur strak gereguleerd. Zoals bij alle homeostase gaat dit gepaard met detectoren, een controlecentrum, effectoren en negatieve terugkoppeling. Maar waarom is de lichaamstemperatuur zo belangrijk? Omdat al onze enzymen werken bij deze optimale temperatuur. Net als bij een gekookt ei, kunnen eiwitten drastisch veranderen als de temperatuur verandert. Stel dat dat met jouw lichaamseigen enzymen, dat zijn ook eiwitten, Stel dat dat met jouw eiwitten gebeurt, dat is niet levensvatbaar, dus de temperatuur wordt streng gereguleerd. Zoals je wellicht, zeker nu ik in november dit zit te maken, kan voelen, zijn je vingers kouder dan je romp. En je organen zijn nog wat warmer. Dat is het verschil tussen perifere temperatuur en kerntemperatuur. Als we het over temperatuur hebben in de geneeskunde, hebben we het eigenlijk altijd over de kerntemperatuur. Daarom is de enige echte betrouwbare temperatuurmeting de rectale meting. De normale lichaamstemperatuur is rond de 36,8 graden Celsius. Hypothermie, dus een te lage temperatuur, wordt gedefinieerd als een kerntemperatuur onder de 35 graden. Hierbij gaat je lichaam in opwarmstand, dus bijvoorbeeld door te rillen. Onder de 32 graden is iemand zeer ernstig ziek waarbij het lichaam niet meer de mogelijkheid heeft om zichzelf weer op te warmen. Je rilt dan bijvoorbeeld niet meer, maar je krijgt kramp, je bloeddruk daalt en je raakt verward. Hierdoor zal, als er niet wordt ingegrepen van buitenaf, de kerntemperatuur dalen naar een dodelijk niveau meestal rond de 25 graden. Hyperthermie is lastiger te definiëren. Er bestaat niet zo'n grens als bij hypothermie. Wat we natuurlijk wel kennen is koorts. Dat is een kerntemperatuur, oftewel rectaal gemeten in rust, boven de 38 graden. Maar dit is een door het lichaam zelf bepaalde verhoging van de temperatuur. Die temperatuur is namelijk voor ziekteverwekkers nadelig en voor ons afweersysteem juist een ideale temperatuur, oftewel een heel handig afweermechanisme. Dus dat is in pure zin wel hyperthermie, maar echte hyperthermie, dat is dus niet zelf gekozen door het lichaam, is een ongecontroleerde stijging van de lichaamstemperatuur. Alles boven de 42 graden kan gevaarlijk worden. De temperatuur van ons lichaam wordt bepaald door warmteproductie en warmteverlies. Als de productie hoger is dan het verlies, zullen we warmer worden. En als het verlies groter is dan de productie, zullen we juist kouder worden. Warmteproductie gebeurt met name door onze stofwisseling, oftewel metabolisme. In dit proces komt de warmte vrij, zoals je hebt geleerd in de video over de basisprincipes van stofwisseling. Hoe meer stofwisseling er gebeurt in een orgaan, hoe meer het bijdraagt aan de warmteproductie. Onze meest stofwisselingsactieve organen zijn bijvoorbeeld onze skeletspieren, lever- en spijsverteringsorganen. Neem onze spieren. Elke keer als je ze samentrekt, wordt er warmte geproduceerd, daarom wordt jouw temperatuur hoger als je aan het sporten bent. En dit verklaart ook waarom je gaat rillen als je het koud hebt. Het is een effectieve manier om weer warm te worden. Warmteverlies gebeurt met name via de huid, maar in kleinere hoeveelheden ook via uitademingslucht, urine en ontlasting. Het mechanisme via de huid en een heel klein beetje ook de uitademingslucht is het enige waar we controle over hebben om te gebruiken in de thermoregulatie. Hoe we precies warmte verliezen via de huid is eigenlijk natuurkunde. Maar schrik niet, het komt goed. Warmteverlies kan via verdamping, conductie, convectie en straling. In mijn natuurkundeboek van de middelbare school werd het zo uitgelegd. Je staat vooraan in de klas. Je wil warmte afgeven, wat nu wordt weergegeven met een boek. Hoe krijg je dat boek achteraan in de klas? 1. Je kan het door laten geven naar achteren dit heet conductie, of ook wel geleiding. Je kan zelf naar achteren lopen om het daar neer te leggen, dit heet convectie. Of je kan het gooien, dit heet straling. Jammer genoeg valt verdamping hier net buiten, maar die is misschien nog wel het meest te begrijpen. Verdamping is als je zweet zal de lichaamswarmte dit zweet omzetten naar waterdamp. Dat is dus een proces wat warmte kost, en dus een handige manier voor ons om warmte kwijt te raken. En dus om af te koelen. Conductie is dus de voorwerpen op of dicht bij de huid nemen warmte over van de huid. Voel nu maar eens naar je T-shirt. Deze is warm geworden omdat je hem draagt. Dit T-shirt heeft wat warmte van je overgenomen. Hoe meer laag je aan hebt, hoe kouder elke laag daarbuiten aanvoelt. Water kan ook heel goed warmte overnemen van onze huid. Daarom is het in de zomer zo lekker om een duik te nemen in het zwembad. Een convectie. Langstromende lucht zal warmte opnemen. Dit wordt vervolgens weer verder meegenomen met de wind en daardoor komt er opnieuw andere lucht die kan worden opgewarmd enzovoort. Zo kunnen we natuurlijk heel wat warmte kwijtraken. Daarom krijg je het sneller koud in de wind. Door convectie raak je meer warmte kwijt. Dan als laatste nog straling. Straling is dat er warmte wordt uitgestraald door blootgestelde lichaamsdelen. De warmte die je van de zon voelt, is de straling die de zon uitstraat. Op eenzelfde manier, echt wel op veel minder grote schaal, stralen wij ook warmte uit. Om onze lichaamstemperatuur te handhaven volgens de homeostase, hebben we de thermoreceptoren. Die worden gecontroleerd door het thermocentrum in de hersenen, in de hypothalamus. Als het lichaam te warm is, krijgen we vasodilatatie, vaatverwijding, waardoor het warme bloed naar het oppervlak van het lichaam wordt gestuurd om zo via straling en convectie warmte kwijt te raken. Dat is het knalrode gezicht dat ik krijg als ik gesport heb. Ook worden je zweetklieren gestimuleerd, waardoor we warmte kwijt raken via verdamping. En je begint vaak dieper door je mond te ademen, waardoor je meer verdamping krijgt vanuit je uitademingslucht. En vaak maak je de keuze in je gedrag om bijvoorbeeld in de schaduw te gaan zitten, je vest uit te trekken en dat soort dingen. Als je juist te koud wordt, dan ga je rillen, om zo warmte op te wekken. En je krijgt juist vasoconstrictie, of de vaatvernauwing, om warmteverlies via straling en convectie te voorkomen. Je krijgt kippenvel, waarbij je haartjes recht overeind gaan staan in een poging om lucht vast te houden tussen de haren. In dieren met een vacht, heel effectief, bij ons echter niet zo. Op langere termijn zal je stofwisselingssnelheid hoger worden omdat je hiermee extra warmte kan produceren. Als de temperatuur dan weer normaliseert, zorgt de negatieve feedback voor de rem op het systeem. Mocht je oefenvragen willen maken over dit onderwerp, dan is de Juf Danielle Academie misschien wel wat voor jou. Hier kan je komen via www.jufdanielle.nl Bedankt voor het kijken!